Dag Chris, welkom. De zomer zit erop, de scholen zijn weer gestart, de meeste mensen zijn weer aan het werk, maar ik stel voor dat we in deze eerste uitgelegd video toch nog eens terugblikken op de zomer, want er is wel een en ander gebeurd hè, in de Bel 20 en op de internationale beurzen. Om te beginnen is er Bpost dat een opmerkelijke remonte heeft gemaakt en zelfs koopadviezen kreeg. Wat is er gebeurd? Ja, Bpost heeft inderdaad een sterkere monte gekend. Uh, we moeten niet vergeten, Bpost was misschien een van de meest verguisde aandelen uit de Bel 20 voorheen. Uh, met natuurlijk moeilijke cijfers gedurende een aantal jaren en, en heel veel druk vanuit de klassieke brievenpost. Wat hebben we nu inderdaad gezien? De coronacrisis heeft er natuurlijk toe geleid dat zeer veel mensen meer online gingen bestellen. En dat heeft bij hen een enorme boost gezorgd voor hun pakjesdienst uiteraard. En ook het zorgenkind Radial in de VS, daar lijkt er eindelijk licht aan het eind van de tunnel? Voilà. Radial was een, een, een zorgenkind, zoals je inderdaad zegt. En wat we nu hebben gezien is dat de gewone pakjesdiensten zeer sterk groeiden in Europa. En de US eindelijk ook groei toonde. En het gevolg natuurlijk hiervan is dat als je sterke groei hebt en je kan je kosten min of meer onder controle houden, dat de winstgevendheid weer een enorme boost heeft gekend. Met als gevolg ook... Sterk vertrouwen in Bpost want ze krijgen koopadviezen. Voor de eerste keer in jaren inderdaad, zien we dat een aantal beurshuizen de koopadviezen terug hebben uh, genomen voor Bpost. post Heeft ertoe geleid dat het aan de aandeel inderdaad, ik denk met een 30% is geregeld, zoals we dat noemen. Minder goed is het Galapagos vergaan. De beurslievering kreeg een fikse opdoffer. Na slecht nieuws vanuit de VS is de belegger het vertrouwen kwijt. Bij Galapagos zien we inderdaad een bedrijf wat enorm sterk gewaardeerd was puur door de beloftevolle producten die in de pipeline zaten. Wat is er nu gebeurd? We hebben nu het belangrijkste product voor hen in de Reuma wat van de Amerikaanse autoriteiten heeft te horen gekregen dat het pas twee jaar later kan gelanceerd worden in de US. Het nadeel daarvan kan je zeggen is natuurlijk twee jaar later dat je op de markt toetreedt. Dus die inkomsten komen natuurlijk later binnen. Anderzijds is er ook natuurlijk het nadeel dat de drie concurrenten die vandaag al actief zijn natuurlijk meer marktaandeel gaan inpakken. Het gevolg op de beurs is eigenlijk dat een heel aantal investeerders gaan zeggen van kijk dit is voor ons vandaag niet investeerbaar in de korte termijn zolang we daar geen visibiliteit op hebben. Opmerkelijk nieuws kwam er vanuit de bankensector waar KBC een licentie heeft genomen om voetbalbeelden te gaan distribueren via zijn app en eerder was er al de aankondiging van een partnership tussen Proximus en Belfius. Vloeien de banken en de telecomwereld in elkaar? Ja, wat we hier duidelijk zien zijn twee spelers die inderdaad wat moeite hebben om een inkomstenbron op peil te houden. De banken natuurlijk hebben druk van de rentemarges. Telecomspelers moeten zeer in veel investeren in nieuwe netwerken. Wat we hierbij zien is inderdaad twee partijen die zelf een heel grote online klantengroep hebben. Die aan elkaar kunnen koppelen, meer services gaan aanbieden om zo meer omzet te gaan zoeken. En zo inderdaad creëer je eigenlijk een soort ecosysteem waar normaal gezien beide partijen beter van kunnen worden. Laten we dan eens kijken naar de internationale beurzen. Apple is het bedrijf met de hoogste beurswaarde ter wereld, heeft die koppositie overgenomen van Saudi Aramco. Betekent dat nu dat de techsector definitief de hegemonie heeft doorbroken van de klassieke industrie? Ja, dat is een trend die we al een aantal jaren natuurlijk bezig zagen. Dit heeft alleen maar versterkt door de coronacrisis. We zien inderdaad dat mensen zeer veel natuurlijk online bezig zijn, mee met een laptop, mee met hun gsm en noem maar op. Dus inderdaad, Apple profiteert hier met alle koppelingen daar rond enorm van. Anderzijds, we moeten ook eerlijk zijn, Saudi-Aramco is een heel ander verhaal, eerder de oude olieindustrie. Sustainability staat daar iets minder in het vaandel en dat zijn natuurlijk aandelen die vandaag niet worden opgepikt door investeerders. En er was nog ander nieuws. Vorige week heeft Apple, maar ook Tesla, een aandelensplitsing doorgevoerd. Waarom doen die bedrijven dat eigenlijk? Als een aandelenkoers zeer sterk is gestegen, dan wordt het voor een aantal beleggers, zoals de particuliere beleggers of de retailbeleggers in het jargon, minder bereikbaar wordt. Op dat moment kunnen die aandelen gesplitst worden, waardoor het terug toegankelijk wordt voor hen om deze te kopen. Men probeert een andere, een jongere doelgroep aan te spreken. Inderdaad, logischerwijs omdat je inderdaad spreekt over particuliere beleggers, het gaat het ook over je, dikwijls jongere beleggers. Zeker in deze hype van technologie zien we dat inderdaad. En natuurlijk, zij worden geholpen als die aandelenkoers in de absolute waarde lager staat. Maar natuurlijk is de bedrijfswaarde aan zich niet veranderd. En wat betekent dat voor bestaande aandeelhouders eigenlijk? De bestaande aandeelhouders hadden reeds een participatie in een bedrijf. Die blijft ongewijzigd, maar natuurlijk, hun aantal aandelen wordt verhoogd evenredig met de splitsing die heeft plaatsgevonden. Chris Kippers, bedankt voor de toelichting. Graag tot volgende week ga je dan